Goedendag. In delen van het land begon de dag vandaag weer mistig. Hier een wandeling in de mist. Maar die mist die trok gelukkig op en het werd uiteindelijk een prachtige dag in een groot deel van het land. In het noorden was de bewolking wel lang hardnekkig, maar dit ziet er toch heerlijk uit. Nauwelijks wind, zonnetje erbij en een aangename temperatuur. En morgen krijgen we eigenlijk nog zo'n dag dankzij een hoge drukgebied dat boven Duitsland ligt. Dat zorgt voor een zuidelijke stroming. En in die stroming, daar zijn brede opklaringen aanwezig. Komende nacht kan er wel weer mist ontstaan op veel plaatsen. Dat moet dan morgenochtend weer even gaan optrekken. Maar in de middag ziet het er toch weer prima uit. Woensdag, dan krijgen we te maken met meer bewolking vanuit het zuidwesten. En woensdag is eigenlijk een soort overgangsdag. Want de dagen erna wordt het echt wel wat wisselvalliger. Gaat er ook van tijd tot tijd neerslag vallen. En vrijdag zou het wel eens hard kunnen gaan waaien. Echt een beetje onstuimig kan het dan worden. Dit is de mist voor vannacht, zoals die verwacht wordt door dit model. Het is meer een signaal van er kan op uitgebreide schaal wel mist ontstaan. Dat zal in de loop van de ochtend dan gaan oplossen. En er zullen ook regio's zijn waar het reuze meevalt met de mist, de temperatuur overigens daalt komende nacht wel weer tot rond het vriespunt en lokaal kan het zelfs licht gaan vriezen. De mist hebben we dan ook in de kaart gezet, weinig wind uit het zuidoosten, zwakke wind over het algemeen en aan zee en op de eilanden. Daar zal de temperatuur het hoogst blijven. Morgenochtend gaat die mist oplossen. En dan is er in de middag heel veel zon bij temperaturen tussen de 10 en de 12 graden. En een zwakke wind nog steeds uit zuidelijke richtingen. In het noorden van het land daar kan bewolking iets hardnekkiger zijn. Dan kan het allemaal wat langer gaan duren voordat daar de zon goed gaat doorbreken. Ja, de dagen erna komt er dus weer meer bewolking vanuit het zuidwesten opzetten... Woensdag kan het nog wel een graad of 11 worden op de meeste plaatsen. Donderdag valt er af en toe regen. En vrijdag en zaterdag kan er meer regen vallen. Met daarbij dus ook die stevige wind. Al met al wordt het dus gewoon wat wisselvalliger. Dat blijft ook in het week zo. Nog fijne dag.